Ja. Jeroen van Inkel en NPO. Radio 5 bij Omroep Max. En je dag is goed met Jeroen van Inkel. Ja. Ah. Oh. Wow. Oeh. Oeh. <laughs> is goed? Is Jeroen is bang om hierna te gaan praten. Want dan overtreft hij mij niet. Denkt oh. hij. Ja? Oké. Okay, okay, ja. <laughs> ja. dat, dat, dat, dat ga jij zeggen of? Dat staat erop. Oh, zet Dat is mooi. Hij Dat is leuk.